Ik krijg een melding van een vliegtuigspotter die hier wel heel gevaarlijk staat. Hallo mensen, leuk te jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD of armor. Dit is Wim. Um, ja, vandaag gaan we met Wim. Nee, het is niet Wim. het is Wim natuurlijk. Vandaag gaan we met Wim op pad. Met de Kamar Opel Astra, toch? Ja, gemaakt door Mark Mots NL. Ik mocht hem al krijgen, hoe die te krijgen is. Verder weet ik niet of die release wordt, wist hij geloof ik. Gewoon oh, niet las ik een keertje. In ieder geval, dit is hem dus. Vandaag Kamar. Uh, dit, uh, ja, dit is weer een tijdje terug, denk ik, dat we Camara hebben gedaan. Ik weet het helemaal niet meer. Um, net was ik even aan het kloot En toen zag ik iets grappigs met uh, LSPD van 0.4.3. Ja, is, moet ik steeds 0.4.3 zeggen of is 0.4 eigenlijk goed? En maakt die 0.3 niks uit? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. In ieder geval. Um, ik zag dit. Je pakt zo je zaklamp. Dat is een super grote zaklamp. En je doet dit. Nu zie ik niet echt of hij nou daadwerkelijk licht schijnt, ik neem aan van wel want het is niet donker oh ja, wow, netjes ja, nee, dat is wel handig het enige nadeel is dat ik denk ik um, sneller mijn vuurwapen had toen ik dit niet had Wacht, dus je zit lekker te schijnen, je denkt van hey, hallo ik zie niks en ineens staat er iemand met een vuurwapen en dan moet je heel snel handelen ja, dat gaat gewoon niet. Naar mij lul. En dat zijn we wel vaker. We gaan vandaag in ieder geval lekker gewoon overdag. Uh, ja, wat heb ik gedaan? Wat heb je gedaan, zullen jullie zeggen. Je game ziet er veel beter uit. Wauw, je hebt geluisterd naar ons. Ja, ik heb geluisterd naar jullie. Um, denk ik toch. Ik heb uh, Natural Vision Remastered of Natural Visions Remastered gebeuren heb ik verwijderd. Dat was geloof ik een heel... Of in ieder geval een heel handige OIV bij, dat is gewoon een bestandje wat GTA automatisch kan installeren via OpenIV, nou dat was ook een bestandje bij die was uninstall. dus ik heb NVR uninstalled, dus weggehaald, wat is dat voor een bord trouwensje, en ik heb Make Visuals Great Again teruggezet, en dat is dus het oude, bekende, mooie beeld wat jullie nu hebben. We gaan de straat op. We gaan uh, trouwens ook bedankt voor alle tips die ik in de comments binnen blijf krijgen. Want nu weet ik dat ik via Z heel makkelijk in, me in kan melden voor uh, inzetbaar of niet. Taxi's zijn nog oranje ga ik fixen hoor. Maar uh, genoeg gepraat. Voertuigcontrole en de straat op. Ja, heb ik bijzonderheden om nog verder te melden? Nee niet echt eigenlijk. We gaan gewoon eens kijken wat we vandaag allemaal gaan beleven. Ik heb namelijk een leuke call-out pack geïnstalleerd en die gaan jullie zeker zien. En die zullen jullie waarschijnlijk wel een titel gaan zien, maar ja, ik weet natuurlijk niet welke call-outs we binnenkrijgen. Heb je misschien het eerste melding van een rare taxi? Nee, gaat weer rijden, ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Hou hem even in de gaten in ieder geval. We've got a suspicious person in And... Los Santos International Airport. Je gaat iets iets niet helemaal lekker. We houden dat in de gaten. We hebben ook al een melding van een dronken dronken piloot. Eerste keer dat ik dat soort meldingen. Ja of ja dat is de nieuwe call back Ik hou even in de gaten of die gast niet gewoon wegrijdt voor mijn collega van de politie. Ik vraag me sowieso af wat hij hier doet. Hij is gefailleerd. en hij rijdt er verder. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar uh, ik uh, laat hem. Hoi, oh, ik ben Wim, ik moet er langs. Ik heb geen aas of zo hoor. Uh... <laughs> Dankjewel, uh, groetjes thuis. Oi, oi. Ik geloof dat officieel gewoon geen blauw mag worden gevoerd op het vliegveld. Uh, die regel is in ieder geval bij de roleplay reality zo. Shoutout naar mijn boys. Uh, maar uh, ik weet niet of die regel in het echt ook zo is. Dus uh, weten jullie dat wel? Want ik weet gewoon dat er ook spoedretten over het vliegveld worden gedaan. Het is dus weliswaar wel gewoon niet echt hier. Uh, maar ik weet niet of, het, ja, of die regel echt is. Dus ik doe maar gewoon oranje. Tot ik in ieder geval wel aangeef van hé, hey, ik kom eraan. Hier stond toch net een heel groot vliegtuig. Hè? Melding dronken piloot. Het ging wat hard. Nice driving. Dank je wel, inderdaad. Goedendag, dames. Goedendag. Zijn jullie de mensen die 1 en 2, of die nu al hebben gebeld voor de dronken piloot? Ja, hebben we gedaan. We zijn echt heel bezorgd om hem, alsjeblieft. Oké, okay, ik zal even bij hem gaan kijken. Dank je wel, Hij heeft nu al geen vliegtuig bij zich. Dat scheelt. Hij kan niet zomaar ineens wegvliegen. Goedendag, meneer. Ik ben Wim, politie. Maar als je zei eigenlijk, heb je toevallig wat alcohol gehad de afgelopen uren. Denk je serieus dat ik uh, uh, dronken ben? Uh, ik geef het dus zeg maar voor een blaastest? Ja, de en drugstest. Y jazeker, zegt hij. Nou, ja, dat klinkt niet heel overtuigend. Ja, hij is op ik. smooth landing bitch. Um. Goed, ja. Nee, even staan blijven hè. We gaan nergens heen maat. Je staat heel dicht op, maar dat vind ik niet zo fijn. Ja, goed. Hé hey, luister eens. Jij bent aangehouden voor het uh... ja. Waarvoor is je aangehouden? Ja, openbare dronkenschap pak ik hem sowieso. Hij is onder invloed van drugs. Hij voert een beroep uit. Dat is allemaal niet toegestaan. Voor mij zouden we even de ik niet tijdsbewijs, weet weten met wie ik te maken heb. Kan ik dat nog even laten nakijken bij de. OPS Goed um, Ja, hey, jij gaat even met mij mee Heb je er dingen bij die bij me. hebben Ik ga je wel even fouilleren voor jouw eigen en mijn veiligheid Zodat we in ieder geval weten Met wie we te maken Of uh, in ieder geval Wat we Wauw Dat we niet voor verrassingen komen te staan Dat wilde ik eigenlijk zeggen Niet drugs bij ofzo uh, Dildo Hé hey, joh ja. Gek ik zie helemaal pannenkoekwijs geworden, joh. Ik weet er nou, wel van houdt, maar... Uh... You Klonk wel lekker. Lekker geluidje. Um, ja, nu konden we via... ...dit geloof ik. Hey, collega Yo, ik ga heel ja, op je wijze Je bent ben niet zo'n verplicht, je hebt een advocaat Waar we gebruik van maken kan dat, kun je jezelf zelf niet voor maar je bent gezien een uh, piloten is dus een kunde, waarschijnlijk wel, dan krijg je dat in toegestemd van het openbaar ministerie. wat ik zo heb gezegd dat denk ik ook wel, alsjeblieft groeitjes thuis, hoi hoi. Ja, nee, niks maar aan doen. Melding afgehandeld, zoals Wim dat altijd doet. Helemaal perfect, 100% 5 raten. Wij gaan door. Stuurraaster mag straks op het koffie komen bij Wim. Knep ook, knep ook. Het wordt uh, mistig. Dat is niet mooi voor de vliegtuigjes. Wellicht uh, dat er nog wat spannends gaat gebeuren. Ik wil het niet. Ik wil er niet over beginnen, maar het is wel een onderwerp wat we even moeten aankaarten. Ik vrees dat heel veel van jullie inmiddels alweer op school zitten. Um, ja. Rip. Ik vind het ook niet leuk. Hadden we maar geen school. Eh? Uh, ik zit niet op school trouwens. Maar. geen vliegtuig nou uh, rijden? Nee. Gelukkig. Ik dacht echt dat ik al een Airbus A380 erin had gegooid. Maar dan moet ik die even erin gooien. Of zeggen jullie een ander vliegtuig is vet. Moeten jullie wel even zorgen dat die ook zichtbaar is. Of uh, dat die ook te downloaden is. Uh, maar ja, school dus. Die is snel weg. Uh, ja, niet leuk. Hoort er wel bij. Uh, nu krijg je natuurlijk 100 comments. Ik heb volgende week pas school. Haha. Ja, oké, okay, leuk voor je. Nogmaals, ik heb het niet. Maar... Um, ja. Voor de mensen die het wel hebben. Ik hoop dat je het toch leuk vindt in de eerste week. En voor de mensen die zijn begonnen op de middelbare school. Of op een nieuwe opleiding. Want er zijn best veel van jullie geslaagd. Heel veel succes. En ook daar... Ik hoop dat het leuk wordt. Ik weet niet wat een quad hier op het uh, vliegveld doet. We gaan we hem even na checken. Nee, sorry. We gaan hem even na trekken of checken. Ik ga het volgende keer kenteken voor je na trekken, Mike Lucas, ben jij uh, Guder? Ben jij uh, Mike Lucas toevallig? Thanks. <laughs> nee, dat ben je niet. Goedendag. Kiklop. Nee, ik hoef jou niet. Maar ik had... Krek. Ik wil niks meer met jou te maken hebben. Hoi, ben jij Mike? Thanks. Nee, ook niet. Goed, nou hebben we een probleempje van Missie nou, maar ja, goed, ik uh, hou me er verder niet uh, meer mee bezig. Hoi, hoi, Thuis, hoi, hoi. Ho? Rijt u alsjeblieft, prioriteit 2. krijg een melding van een vliegtuigspotter die er wel heel gevaarlijk staat. Hier staat hij. Hoi. Hey. Hallo. Nieuw, he. Hey. Staan blijven. Je wilt echt geruzie met Kamal, vriend. Staan blijven. Collega's rijden rechts. Hallo. Ga je verliezen? Hij gaat niet verliezen, hij is aan het winnen. Hallo. Als je vliegvol oprent, dan word je echt keihard getest, vriend. Hey. Hallo, blijf eens staan. Wim heeft een topconditie, wil je niet weten. Dadelijk vorder ik die kwad, dan rij ik hem gewoon daarmee aan je. Ja. Hé, hey, hallo, kom eens hier. Je luistert helemaal niet, hè? Hoor, Wim dan hij. Hé, hey, joh. Oké, okay, nu heb je echt een probleem, maat. Ik heb geen taser. Kom op, staan, blijven nu. Dit is een bedreiging voor het vliegveld, hè? Iemand die uh, het vliegveld oprent... Nee! Kom op hé! Hey. Staan blijven nu. Hier komen. Elke verdachte beweging wordt er inmiddels geschoten, oké? Okay? Ik heb al geschoten. Ik ben helemaal koek was jij. Als je het vliegveld oprent dan ben je ook een heel probleem. Ik weet niet of ze dan meteen. Hé hey, joh gek. Ik weet niet of ze dan meteen schieten, maar ik vond het wel echt een bedreiging voor het uh, vliegveld. Eén collega vraagt om een assistentie. En dan moeten we rekening mee houden, vind ik. Of ja, rekening. Daar mogen we best uh, op handelen. Vijf, ik ben heb je een ding bij me bij me hebben? Ik ga je nog Dat heel goed snel verjeren voor het collega jou mee neemt. Ja, sommige collega's hebben toch nog een raar pakje aan. het zal allemaal wel. Goedag heren, ik was er net ook. Nee, jullie waren dat niet. Maar uh, nu zonder mijn astra. Ik neem even jullie kwad maar yeah. Oh, oh, dat stuur gaat helemaal los je. Wat is dit dan? Oh, oh, oh. Sorry Hoe snel gaat dat ding eigenlijk? Ik ben even terug naar mijn astra toch? Ah ja dat ding gaat snel! Wat is dit? Wat is dat? Hé! Hey. Hallo! Is dat dan ja? Dat hebben we niet aangepast? We gaan door naar de laatste melding van vandaag. Dan is het goed geweest voor de Marge C aflevering van vandaag. En we zetten ons wel op inzetbaar, anders krijgen we natuurlijk helemaal geen melding. Persoon met een vuurwapen gespot op het vliegveld. Of ja, bij het... Ja, nee. Dit is nog het vliegveld. En even een vrijstelling, jongens. Snel handelen het heeft natuurlijk altijd hier uh, prioriteit, hè. Mensen met een vuurwapen bij het vliegveld. Hey! Laat de wapen Stop, vallen en doe je handen omhoog. Hallo. Stop the hell you're doing. Mevrouw, hallo. Wapen laten vallen, handen omhoog. Weet je, ik druk gewoon op die... Oh, shit. oh ja, kan natuurlijk. Ik ga dat backup menu eens uitproberen. Even mevrouw wachten. Uh, respond, code 3, no code 2, yes. Gaan nou, nog een AT erbij yes. vragen? die zijn sowieso gekoppeld of ze op tijd zijn als een andere mevrouw, ik ben Wim van de politie, geen rare dingen doen ik een eigenlijk, maar ja. we staan te ver van eraf ik moet naderen hallo, laat dat wapen vallen ver neerleggen anders gaat hij misschien af oh, nog eentje, ze heeft er gewoon twee uur de Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten, collega's links van mij. Ja, zeker een heel aan t weer. Oké. Okay. We aangehouden. Verboden wapenbezit. En uh, hoeveel wapens heb je erbij, joh? Hebben we nog meer wapens bij? Ik ga even fouilleren. Ja, wat ik al zei, hè? sommige collega's hebben nog een beetje rare pakjes aan. Ik weet niet wat dit is. In ieder geval de echte... Noodhulp collega's die hebben gewoon netjes uh, PCP, geen idee. Wat hebben ze toch allemaal seksuele dingen vandaag bij? PCP, geen idee wat het is. Ze heeft wel een uh, wapenvergunning, maar voor handwapens, vuurwapens, voor klokken uh, en enzo. Maar dat was geen uh, glock wat ze vast had. Ja, wat gebeurt er toch met die astra afvragen maar dus als die vies wordt, dan gaat hij uh, rare dingen doen. Kijk niet zo mooi. Ja, en ik weet nog niet wat met die Turan met die 2011 en anders, of 2010. Maar die is ook raar. Mensen, ik zou jullie alvast bedanken voor het kijken, op jullie leuke video vonden. Ik zie jullie er een paar dagen bij een nieuwe video, wat ik het zijn, nog geen idee. Wanneer deze online komt, ook eigenlijk nog geen idee. Ik zie jullie dan...